Ja, ja, ja, ja, ja. Hallo allemaal. Ik was aan het vechten met de aliens. En wat heb je nodig om met een alien te vechten? Uiteraard een lichtzwaard. Hoppa. Vandaag maken we dus een lichtzwaard. Wat heb je hiervoor nodig? Twee ballonnen. En een ballonpom. Ik gebruik. Een groene ballon en een zwarte ballon. De groene ballon die blazen we helemaal op. Een beetje lucht uitlaten. Goed dichtknopen. Een zwarte ballon. Dan maken we onze zwarte ballon en die blazen we op ongeveer de helft. Neem je groene ballon en breng je zwarte ballon rond de groene ballon. zodat je eigenlijk een bloedblaadje krijgt. Verbind dit stuk met de zwarte ballon. En de knoop die breng ik niet nog hier nog eens door. Gewoon om te zorgen dat hij niet loskomt. Dan maken we met onze zwarte ballon. Een pinch twist en, zo. en nu kan je kiezen hoe lang je zwart wil hebben als het een klein kindje is, Dan maak ik het wat korter, is het een groot kindje. Maak ik, ik het extra warm? Voor vandaag val ik het nog Ik de helft maken. Ziezo. Dan maken we nu van onze zwarte ballon het handvat. Neem de zwarte ballon en de groene ballon samen. En twist ongeveer. Een stukje af en maak nu met de zwarte ballon opnieuw twee pinch twist. Eén bubbel, twee bubbels en pinch twist. Voor de stiekem breng ik de zwarte ballon nog enkele keer tussen de 2 ballenjes tussen de 2 ballenjes en de rest van de zware ballen hebben we niet meer nodig lopen we dicht En dat is klaar. De groene bal hebben we niet meer nodig. Dus die breken we af. Knopen we dicht. En de groene breng ik nog een paar keren rond en tussen de pinch twists. En dan is ons licht zwaar helemaal klaar en kunnen we gaan jagen op de Aliens.